Zulu 1, Zulu 1, kom zetten even het OC over. OC, hier de Zulu 1, geef recht. Zulu 1, uh, graag assistentie collega van de 503. Uh, Tijdens een achtervolging zijn ze persoon in het bos kwijtgeraakt. In het droogte van het veden De 503, mag u aanhouden. En incident net 2 voor u voor toepassing over. Ja, is goed. Wij gaan naar de incident net 2 en we gaan richting de 503 over. Ja, dat is begrepen. U onderweg. Dankjewel. 503 met het OC over. OC, bericht. Ja, ook voor u Zulu onderweg. U kunt op internet twee contact met hem krijgen over. Ja, een vanomelijk over. Ja. voor jullie alle radio is open, dus jullie kunnen vrijheid praten. En bericht. 503, 503. maar uit voor de Zulu. Zulu, bericht. Wij zijn uh, naar jullie uh, onderweg. Uh is van achtervolging, in bos, is dit correct over? Uh, ja, het zijn een stel inbrekers mogelijk, uh, gewapend met uh, koevoet, uh, etc. Ze staan erom bekend uh, om hun vrede methodes. Oké, okay, dus het zijn meerdere of uh, is er inmiddels al eentje aangehouden? Of, uh... um, als het goed is een streen. Oké, okay, goed. Um, ik denk dat wij met uh, een minuutje of twee uh, bij jullie zijn. Ja, toen hebben we. Hier van die bergen. Ja, is goed. We niet te hoog en ook in verband met uh, de nee, Ik ga eens kijken, warmtebeeld doet het zo te zien. Slecht je als je het niet doet. Ja, anders hebben we nog te... Nog camera, man. Ja. Ik zie uh, ik in... We over dat meer heen. Ja, ja. Ja, nu over. Die rivier. Uh, nou, maar dat we over een halve meter zijn. 503 we zijn uh, eigenlijk al uh, op locatie inmiddels over. Ja, dat we wel Ik ja, wat uh, minder wat vliegen kan je hem ja. stemmen. 503 wat is uw locatie over? Uh, ik ben nu op de weg richting uh, de houtzuikingrajo. Oké. Okay. Kunt mij ja. herkennen aan de groene lichten. Ja dat uh... Ja, ik heb hier een toerant staan, kan dat kloppen? Ja. Eén persoon erin, dat bent u. Ja, schijnt nu met de zaklamp. Even spieken hoor, ik zie hier één toerant staan, alleen geen zaklamp. Er zijn uh, twee toerants gekoppeld. Dus... Ik zie ook nog een amarok staan uh, van ons. Uh, Oké. Okay. Dat loopt er ook een collega bij zo te zien. Goed. Wij vliegen nu boven de Toeran uh, waar één persoon uh, bij is. Zou je iets lager kunnen vliegen? ook. Ja. Wat beter zegt met de warmtebeeld? Ja, ik wel iets naar voren. Heb je nog een exactere locatie van me? Ik zal het uitvragen. 503 uh, heeft u een uh, laatste locatie van de verdachte over? Uh, negatief over. Negatief. Ik heb hier ook nog een Toeran uh, staan ook nog uh, één collega zijn hoeveel collega's zijn er kijken met de camera mee ik zie drie uh, ik heb één amarok twee toerans ja ik zie ja ja uh, ik ga even focussen op vliegen ja goed nou als je rent zien we hem sowieso wel nou, daar rijdt de toeran op zich hebben we ook nog wel goed zicht. Uh, zo. Ja, ga met de neus naar links. Hè? Wacht even nog. Dit is in ieder geval de perfecte hoogte. Nu zie ik ook daadwerkelijk mensen in de voertuigen zitten. Nu zou ik dus ook een verdachte moeten gaan zien mocht hij zich hier bevinden. Oké, okay, uh, ik hang even de cel de met je mee. Ja. Uh, uh, daar, achter. Ik weet niet, is dat iets? Dat is een collega hier zo. Oké okay, ja, ik zie hem uh ja. -uh. En zoem eens iets meer in op die bossen, want die zich iets meer verschoven Mag je iets meer daar naartoe gaan vliegen? Ja natuurlijk. Speciaal ja Zo? Ah, oh, bedoel deze bossen? Nou, ja. Ik denk niet dat de bergen mogen is. Je mag meer richting de uh, hout eh.. Uh, ja, doe ik. Naar het fabriek ook goed ja ik ga nog eens kijken ik zie hier in ieder geval 1 allemaal rook ben ik ook even kwijt veel rook hou er rekening mee ja die schorsen en dat is ook wel oké okay, daar en loopt een collega collega wat staat naast jou is dat een beest uh, met de zaklamp nee dat ben ik ja ik zie er iets naast staan en oh, uh, vol ja, oh <laughs> let maar op uh, hij, is, uh, hij, is, uh, hij is lief oh, oké okay. kijk eens dan nou, collega mag eens iets meer richting snelweg vliegen. Snelweg, nou, joh. Ik heb daar nogmaals een collega met de hond. De collega in de Amarok ben ik nog even aan het zoeken. Die zag ik, nee. Hier. Wacht even, dit is een vogel wat ik hier zie. Rijdende auto, zie ik nu vanuit uh, onder. En recht voor ons recht voor ons ja nu zet hij de lichten uit nu aan ja, lichten aan ja dat is allemaal rok van ons oh, oké okay. ja, ja ik zie hem aan. ja ja uh, is dat, dat is ook de collega ik heb uh, op dit moment nog geen zicht van een verdachte 503 ja, mogelijk die op het strand zit zichtbaar dus bij de Um, vliegens richting spoor, richting spoor. Ik heb mogelijk een beeld, kan ook collega zijn. En nee, dat is een collega, negatief. is een collega. Ja, oké, okay. blijf even hier hangen. Zal ik iets meer naar het uh, noorden gaan? Weer even richting Hout. Uh... Zulu-1 voor het OCR. Oh, Als ik u zo hoor, klopt dat de collega's aan het rijden en aan het lopen zijn. Is dat correct? Ja, positief. Ja, stel ik voor dat alle collega's vanaf nu stil blijven staan op locatie zodat het echt wel duidelijk is voor de zon. Ik denk dat ik iemand heb. Ja, ik ja, heb iemand. Ik kijk maar, hij rent. Uh, hij In rent de berg, op. ja. Hij is aan ja, het rennen. Hij uh, gaat berg uh, bergen op. Als jullie het spoor over kunnen steken, veilig. Berg omhoog. Heb ik een verdachte. Uh, collega bij het spoor. Kom eens uit. 05 ja, je bent nu onder. Je mag even naar boven komen met het spoor op. Collega Zulu, blijf even stil. Ja, eventjes. Nee, je hoeft niet de auto te pakken. Het heeft geen zin. Ja, goed. We vliegen nog steeds, geloof ik. Zulu? Ja, dus met de wind. Sorry. Ja, we, we moeten iets meer naar het spoor. Dadelijk denkt de verdachte dat we, we recht boven vliegen. Ja, uh, maar, maar, maar ja. de wind is ja, ja collega het. blijft daar staan, stop. Nu moet ik de verdachte weer even... ...gaan zoeken, als hij ons niet gehoord heeft. En hij Gehoord heeft dan denk ik toch wel wel, maar hij weet ook dat hij geen kamer komt. Dat is een enorme vogel wat ik daar zie. Dat is geen verdachte. Maar we hebben hem wel in het zicht gehad. Ik wil alleen even niet... Hij gaat berg op, hij gaat berg op. Collega... Uh, als je nu de berg hierop gaat, iets naar voren. Ja, dat gaat wat moeilijk. Hier omhoog. Okay. Nog steeds zeker de verdachte, houdt zich schuil. Achter de berg, collega. Daar omhoog, naar voren, naar voren. Gewoon naar voren blijven lopen. Overige collega's, 5, ja. 503. 0 3 Jij loopt mee. Ik, uh, <coughs> ik ga het plaatsen. Ja, goed. Andere collega, ook bij het spoor, mag ook oversteken en berg omhoog. Ja, ga of het lukt in het zee. Zullen we wat hoger? Hier lopen echt een enorme vogeltje. Collega, als je naar voren loopt, als maar maar door dan achter dit heuveltje wat je voor je ziet, dan zou die zich moeten verstoppen. Heeft hij tegen mij? Nee, tegen de collega die nu op de berg staat. Collega 5, nee, 2205. Ja, als jij rechtdoor loopt, berg, bergje omhoog. Je kan blijven volgen hier achteruit in zich schuil, maar nog een flink stuk naar voren lopen. Naar boven, over of naar ja, rechts? Ja, naar voren. Ja, nog meer naar voren. De boom recht voor je. Mag je nog een metertje of twintig, schat ik, uh, daar naartoe lopen. Collega, even meevliegen. Ja. Zullen voor de Oostzee. zeker. u zien dat er nog meerdere eenheden in de buurt zijn? Dat er meerdere collega's even de berg in kunnen lopen? Of? Ik heb op dit moment één collega, de anderen zijn een weg omhoog aan het vinden. Over? Ja. In ik met eventueel water. die er nog bij zit. Oké. Recht voor, blijven stilstaan. Richt je wapens naar ons, inderdaad, en dan iets naar links. Naar links. Ja, daar recht voor je. Daar zou, in de daar zou een bosje moeten zijn. Ja, gezien. Wacht even, kom eraan. Ja, wacht even op de collega's anders. Hij Op dit moment maakt hij geen beweging. Dat betekent dat je op dit moment gewoon daar kunt blijven staan. Stil blijven staan, collega's komen naar je toe. Stil blijven staan. Oh. Ja, let op. <laughs> Gaat hij? Ja, nee. Ja. ja. Even stil blijven staan, nu. Ja, goed. De collega's komen zo snel mogelijk naar je toe. Ik hou de verdachte in de gaten, je houdt zich schuil, geknield in de bosjes. Ik heb wel een allemaal <laughs> Regelen we dadelijk. Collega 503, bijna bij de collega's zie ik. Ja. De bosjes waar mijn 206 <laughs> <Ja, leer. laughs> boven. Lekker bezig jongens. Oké, okay, dus we zijn 10 ja. uh, Oké. Okay. Die bosjes inderdaad met z'n tweeën. De politie, ja. Ja. Staat op. Let op. Is naar buiten. Ja hij komt. Hij komt. Op uw knieën. Op uw knieën. Zet hem op een rennen. Achtervolg te voet. Stop zich bij de boom. Ja. Naar buiten komen. Maak jezelf kenbaar. Of van wordt geschouwd. Oké, hey, zo blijven staan. Op de grond. Op de grond. OC1, verdachte aangehouden. Eén voor de dag aangehouden, correct? Ja, positief. Ja, goed werk jongens. Zullen we meegeluisterd? Ja, zullen we meegeluisterd en mee gekeken. Wij gaan retour richting Rotterdam af. Ja, en voor de 503. Het is positief dat er maar één verdachte de bosjes gerend is, vraagteken. Ja, positief. Oké, okay, dat spreekt we. Zulu, hartstikke bedankt voor je inzet. Tot de volgende keer. Zo, die hebben we mooi gepakt. Jazeker. Niet zo slim hè, Pik. Ik denk dat ze nog wel wat uh, zometeen uh, wat uh, schaafwondjes hebben van hun val van de berg, want het ging daar hard aan toe. Ja ik zag het maar eh, goed meekijken want het was behoorlijk veel turbulentie op dat moment. Ja. Ja.